De Naart op je beeldscherm. Welkom. Um, voordat ik deze vlog begin wil ik drie dingen kwijt. Um, nummer 1 is dat sommige mensen die we me vaak kijken die weten dat dit programma volg ik nog twee weken. Dan doe ik een deload. Dus even een, weekje een beetje rust, een beetje het volume wat omlaag. De intensiteit niet, alleen het volume. Um, en dan start ik het programma opnieuw. Daarbij wil ik gelijk toevoegen dat ik dan een andere video ga maken waarbij um, ik ga dat programma voor ongeveer 20 weken volgen denk ik dat denk het best ik moet nog even precies uitpluizen uitpluizen en dan wil ik um, een, een video gaan maken en wat mijn doel is voor die 20 weken zodat jullie ook precies kunnen zien waar ik mee bezig ben en waarom ik train en bla bla etc. wat meer insight um, het tweede ding dat is dat ik de vlog op een zondag om 8 uur sowieso wil gaan houden. En dat ik dan een tweede vlog wil toevoegen op, ik denk op een woensdag, maar pin me daar niet precies op vast. Ik, uh, vast. ik zal mijn uh, YouTube banner even aanpassen en daar een tijdstip uh, neerzetten en een, en een dag. Zodat de video's iets wat korter worden. Want ik merk dat sommige video's toch wel een kwartier duren, 17 minuten zag ik al. Dus dat is al vrij lang. Dus ik wil twee trainingen uploaden per week. Um, en het de derde heel onbelangrijke ding is dat ik mijn haar vandaag niet heb gedaan Want ik zie er niet uit, ik weet het, sorry Dat zou ook nooit veranderen met zo'n baard um, Maar daarbij ik komt, ik heb mijn haar niet gedaan Het is 31 december um, Dat betekent dat ik dus niet s'avonds ga trainen Wat ik normaal altijd doe Maar ik train nu lekker s ochtends. om een uur of negen is het nu um, Dus vandaar dat ik mijn haar niet heb, niet heb gedaan Maar dat maakt natuurlijk geen f*** uit Dus laten we beginnen kijk ik wil jullie gelijk even meenemen naar dit probleem let op dit begint nog wel een probleem te worden dit was allemaal nieuw en zoals jullie zien is het allemaal regen en water en wind en wordt, alles aan die kant wordt nat het is dan gelukkig dat dit uh, Potje, een dekseltje heet? Alles wat nat. Zelfs mijn trainingsbank. Zelfs mijn trainingsbankje is nat. Nou. Um, dan gaan mijn gewichten natuurlijk naar zijn grootje. Nou, dat vind ik toch nog niet zo ramp. Ik had alleen maar wat roesten. Nou, daar kan ik wel mijn leven. Alleen dat het hout nat wordt. Dat is wel even een dingetje. Dan moet ik... Dan moet ik, dan moet ik toch wel iets op gaan verzinnen. Eigenlijk. Ik zou nog niet helemaal weten wat. Die zijn ook niet de komt iets neer. Schema mis ik in de montage. Um, de volgende vlog dus, niet in deze. Dit is vandaag de uh, volumedag. En dan komt ook weer de volgende vlog dus de intensiteitsdag. Op een... Die komt op de zondag, als het goed is. Zondag 8 uur. Komt ie, in recordtempo. tempo. Eén, uh, herhaling, vijf setjes, alle oefeningen. 155 squat, 51 overhead press, 167,5 deadlift. Dat gaan we doen deze week. Let's go! even een kleine scène laten zien van wat er hier nog meer gebeurt tijdens de sporten en dat niet altijd alles goed gaat want ik kan wel alles leuk monteren zoals ik altijd doe en de goede dingen erbij plakken en de slechte dingen eruit knippen maar zo zit ik niet in elkaar weet je ik wil dit wil ik gewoon de waarheid laten zien voor de rest niks anders gewoon geen bullshit op dit kanaal ik ga die scène even laten zien komt ie Wat jullie daarna net zagen tijdens de squat. Dat was een pauze squat van seconden. Waarom doe je dat? Geen flauw idee. Dat was een foutje. Dat kost veel, verschrikkelijk veel energie. En dat moet je niet altijd vaak doen. Gewoon even dat concentratie, even concentratie weg. Ik bleef twee seconden hangen. Ik begon met twijfelen. En ik denk, ja, als ik moet niet blijven hangen, ik moet gewoon door. Dat moet je niet doen. Het kost veel te veel energie. dat het al zwaar was, en um, als jullie de route hebben opgelet, zagen jullie ook dat ik met uh, uh, zeg maar die bounce op de borst en vanaf daar weer omhoog kwam. Dat deed ik, omdat ik al voelde dat het heel zwaar was. Vakantietijd, ik werk niet, gewoon niet zoveel energie kan het gebeuren. Oké, okay, 6 kilo eraf gehaald. Nou, kan ik daar toch niet tegen als er iets niet lukt dat vind ik echt vreselijk um, misschien dat ik zo nog even bierfuss erbij pak en dan nogal wat extra overred presses doen om toch nog even te knallen is misschien niet de juiste beslissing maar dat zullen jullie in de volgende vlog zien die klote overred press, wie denkt die, wel die dat die is? Ah. Ik ga toch nog even, omdat ik eigenlijk te veel energie heb. Eén van de stones. En maar even optillen. Kijken of het lukt. Ik heb wel veel energie. Alleen, ik, mijn hele lichaam is wel helemaal gebroken na de training. Vooral mijn schouders natuurlijk. Um, dus ik ga even kijken of het gaat lukken. Dat was het voor dit jaar. Bedankt! Ook al ben ik wat een paar dagen te laat. Fijne jaarwisseling alvast. Of ik hoop dat je dat hebt gehad fijn nieuw jaar. Sportief jaar. Mazel!